Toen ik uh, mij heb ingeschreven voor afscheidsfotograaf uh, in Nederland, uh, dat was al een grote stap voor mij. Als uh, timide Vlaming dacht ik, oké okay, ja, <lacht> <lacht> we gaan moeten aanpassen. <lacht> ik heb heel veel momenten gedacht van, uh, doe, uh, wil ik dat wel doen of kan dit wel? Maar ik heb wel beseft van, uh, al hetgeen dat je hebt gebracht en geleerd, dat het ook een proces voor mij was om over de dingen gaan na te denken en me anders te gaan gedragen en het heeft wel geholpen. Dus ik, ik, ik heb echt wel zoiets van uh, wauw, dat doe je goed. <lacht> Samen met Dilia uiteraard. Ik zie wie, dat ik, uh, alle, wie dat ik was toen ik begon en wat ik nu ben en, en wat jij hebt bijgebracht. Toch helpt het en toch is het uh, een, een middel om mijn doel te bereiken en dat is wat jij denkt bij de mensen. En dat vind ik ook wel heel tof, ik knap dat je dat doet en zeker blijven op woord doen. Dus uh, top met hem. Dank je, dank je. Ik moet eerlijk zeggen, ik kwam thuis ik heb het niet gezegd. Voor <lacht> mij was dit zo <lacht> extreem uit mijn comfortzone stap. Maar <lacht> ik, ik, ik wist als ik, dit, als ik dit thuis ga vertellen of ik zit bij de tennis of, <lacht> of op de sportschool. <lacht> Ja, jij volgt toch op die opleiding afscheidsfotos die je in Als ik eraan dacht kreeg ik het nog echt een heel warm. Om stappen te kunnen maken moet je gewoon dingen doen die, die normaal niet hè, uit je comfort zijn, uh, stappen. Dat zijn gewoon wijze lessen die je uh, nodig hebt. Dat je inzicht daarin krijgt. Uh, waar je verder veel mee geholpen hebt is... Uh, nou, de manier waarop je informatie kan overbrengen, maar zeker ook uh, die twee keer dat ik uh, met je ben mee uh, ben gegaan met een uh, vastleggen van de uitvang. Je communiceert, dat zijn ook hele belangrijke lessen uh, voor mij geweest, waarvoor ik je wil, uh, wil bedanken. Dank je wel.